Ik dacht vandaag doe ik mijn haar los, want dan word ik misschien opgenomen in de kudde. Ik ben vandaag schaapherder. Hoe kom je erop om zoiets te gaan doen? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader was vroeger en uh, dus Zoals je ziet heb ik hier drie honden omheen liggen die eigenlijk alles voor mij bij elkaar houden. En uh, uiteindelijk is dat, is dat mijn grootste passie geweest, ja. waardoor ik eigenlijk om mijn achttiende schaapsherder ben geworden. En daar ook bij de liefde voor de schapen heb gekregen en voor de natuuronderhoud. Ja, dit is knuffelschaap. Deze neem ik dus mee naar huis straks. Als je zou willen zou je er alsnouw zo tegenaan kunnen liggen, denk ik. Ja, denk je? Ja. Zullen we eens proberen? Ja. Ik vind echt heerlijk. <laughs> Waarom is dat nou zo belangrijk dat zo'n groep schapen hier gras staat te eten? Waarom is het een beroep? In uh, jaren 70 en 80 hebben ze uh, naar het oorspronkelijke Beekdalgebied teruggebracht. Waardoor het eigenlijk niet met grote machines te bewerken is. Ze, maken, uh, ja, ze verstoren dan heel erg de bodem. En de andere kracht van de schapen is, ze verschalen uiteindelijk het hele terrein. En door de verschaling krijg je uiteindelijk weer heel veel mooie planten en dergelijke weer terug... die hier oorspronkelijk ook stonden. Hey, en naast dit hoeden, wat doen de schapen er nog meer? Overdag loop ik dagelijks eigenlijk constant rondjes door mijn kudde heen, zodat ik eigenlijk overdag alle schapen een keer gezien heb, mm -hmm. zodat er niks aan de hand is. Ik heb mijn honden hier omheen liggen, nou ja, die moeten getraind worden in het werk. Ook om de schapen goed bij elkaar te houden en goed naar mij te luisteren. Je ziet dat hier alles al geschoren is. Alleen we gaan zo meteen nog weer terug naar de stal. En daar hebben we nog, uh, nog een schaap voor jou klaarstaan die je mag gaan scheren. Moet je een schaap gaan scheren? Jij ja, mag een schaap gaan scheren. Huh? En als ik... En Als ik hem wel inscheer? Nee, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat komt helemaal goed. Is dit ram enorme ballen, zeg? Ja, dat zou je graag niet willen hebben, nee. Nee. Hey, uh, zullen we eens eventjes? Want ik zie de kut loopt helemaal uit elkaar. Ja. Zo ze bij elkaar gaan fluiten. Sst, sst, sst. Kijk dan. Rennen ze er helemaal omheen? Om het werk zelf makkelijk te maken, train ik ze ook allemaal weer met verschillende commando's. Uh, zo heb ik hier een hond die Engels is, Nederlands is en Italiaans. Tera. Dit is Kenzo, dat is mijn uh, zo te horen mijn Italiaanse yeah. hond. Ja. Hi, het? Hi, Sinestra, tera, tera, ja. come by. Ja, als je jou niet zou kennen, dan zou je denken dat je een beetje een... Een, een... een halve garen bent, of niet? Ja, een beetje een drietalige schizofreen <laughs> U, van, bent. En maar mee, een ja, van alles nee, door m'n keer heen doorlopen lullen. <laughs> het, is, uh, het is weer klaar voor vandaag. Ja. We gaan ze weer terug naar huis brengen. Goed zo. Het... Is dit nou het leukste stukje van jouw dag, dat je echt daadwerkelijk gaat hoeden? Nou, iedereen heeft wel eens een keer dat hij geen zin heeft aan het werk te gaan. Ja. Als ik uiteindelijk het hek los heb en ik loop met mijn schapen het zandpad op richting dit natuurgebied... Nou ja, dan begint mijn dag gewoon weer heerlijk. En dat maakt me eigenlijk ook niet uit of het regent of als de zon schijnt. Gewoon, weet ik weer dat ik de hele dag lekker met mijn schaapjes op pad ben. Ja goed. ja goed. Zoals we net eigenlijk achteraan de kudde liepen, lopen we nou even vooraan zodat wij zorgen dat de schapen veilig de weg overgaan. Je mag je voorop de kudde lopen. Even verderop hebben we een klein bruggetje, een spoorbruggetje. Als je daaronder doorgaat, is ongeveer nou, 100 meter verder aan de rechterkant... Een weiland, ...het weiland waar we de schapen weer terug gaan zetten. Oh, hier moeten ze in. Ze weten, <laughs> ze weten het zelf beter dan ik. Ik liep, <laughs> ik liep zelf verkeerd, maar de schapen liepen goed. <laughs> Zo, jongens. Ja hier, Dag jongens. Zo, nou daar staan ze, ze staan weer in de avondweide. Dan gaan we naar de stal, nemen we de hondjes weer mee, dan gaan we die kant op. Schillig, Kom. Schillig. Hier volgen. Ik ga nu de schaap scheren en die schapen die moeten eerst uit de weide gehaald worden. Toch? Ja. Ja. Dus dat gaan we doen. Dat gaan we nu doen. Oeh. Ik ben eerst niet bang voor schaap hoor. Nou, is zover, daar zit hij dan. <tie> zit hij dan? Ja, schaap. Oh, over de rug heen komen. Hier komt het poepgedeelte. Ja. Ik vind dat je niks hebt gedaan voor de eerste keer. Ja? Zeker. Hé, Roy? Ja. Die schaal. Die ziet er weer netjes uit. Die kan de zomer weer tegenmoed. Ik herken mijn moeder niet meer. En dit hou je over? Ja, dit hou ja. je ja. over als je zegt wat je, <tie> ja. je ja. Hé, hey, nou, ik ben heel erg dag schaapherder geweest. Als schaapherder is het heel duidelijk dat je heel veel affiniteit met natuur moet hebben. Je moet heel veel weten van planten en schapen. En dat weet je, dat heb ik gezien. Die honden van jou, die moeten natuurlijk ook aan kunnen sturen. En wij luisteren niet. Heel sociaal vaardig zijn. En ja, vooral uh, nou ja, geen, geen 9 tot 5 mentaliteit. Nou gaan we het heel leuks doen, want het geschoren schaap... die door mij geschoren is, die ga ik nu vrijlaten. Ah, oh, kijk dan. Mama, was je?